Sporten en bewegen is goed voor iedereen, zowel fysiek als mentaal. In Nederland hebben we gelukkig een divers sport- en beweegaanbod... waarvoor iedereen wel iets passends te vinden is. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan sporten en bewegen extra waardevol zijn. Het is belangrijk dat zij ontdekken dat sporten en sportief bewegen... ...bijdraagt aan gezondheid en plezier en voldoening en gezelligheid kan bieden. Daarom is er overal in Nederland toegankelijk sportaanbod beschikbaar... ...waarbij mensen onder begeleiding en passend bij hun fysieke mogelijkheden kunnen sporten. Pas door deel te nemen ervaren ze wat het hen kan bieden. En het mooie is, deelnemers voelen zich hier prettig en veilig. Door een sport te doen die bij hen past, kunnen deelnemers een vorm vinden... ...die zij een leven lang met plezier kunnen blijven uitoefenen. Maar het zetten van de eerste stap blijkt vaak het lastigst. Zorgprofessionals en sportaanbieders spelen hierbij een belangrijke rol... Vanuit een goede samenwerking tussen de zorgsector en de sport maakt men al vroeg in het zorgtraject kennis met toegankelijk sportaanbod en wat het hen te bieden heeft. Samen met sportbonden, sportclubs en ondernemende sportaanbieders zorgen we dat er een breed en divers sport- en beweegaanbod is. Er is een toegankelijk sportaanbod voor zowel jeugd als ouderen, binnen- en buitensporten en individuele en teamsporten. Zo kan iedereen sporten en houden we Nederland gezond. Wil je meer weten over het toegankelijke sportaanbod en welke mogelijkheden er zijn? Ga dan naar nocnsf.nl slash sportenzorg en ontdek hoe iedereen kan genieten van sport en bewegen.